Hoi, ik ben Danielle en vandaag gaan we het hebben over endocrinologie, oftewel het hormoonstelsel. Eerst leg ik de basis uit en daarna vertel ik over het feedbackmechanisme en de belangrijkste spelers van het endocrine stelsel. Het hormoonstelsel zorgt samen met het zenuwstelsel voor communicatie in het lichaam, om zo de homeostase te bewaren. In het zenuwstelsel gaat dit via zenuwen, van de ene cel naar de andere. En bij het hormoonstelsel zijn hormonen de berichtjes die via het bloed bij andere cellen aankomen. Een endocrine cel in een endocrine klier maakt hormonen aan. Deze gaan via het bloed naar de doelcel in het doelorgaan. Hiervoor heeft de cel een specifieke receptor. Alleen dan kan de cel het berichtje ontvangen. Dit zet de cel aan tot een bepaalde actie waardoor er een effect komt. Wanneer dit effect groot genoeg is, zet er een rem op het systeem en zo wordt de balans bewaard het feedbackmechanisme. Het begint allemaal in de hersenen. Daar zitten twee structuren die superbelangrijk zijn voor het endocrine stelsel, namelijk de hypothalamus voor de detectie van problemen en de hypofyse voor de regulatie ervan. De hypothalamus geeft aan de hypofyse door dat er een probleem is, bijvoorbeeld een te lage hoeveelheid van een bepaalde stof in het bloed. Vervolgens gaat de hypofyse hormonen produceren die naar het betreffende doelorgaan zullen afreizen om zo het gewenste effect te krijgen. Als dan de spiegels van de stof in het bloed weer zijn genormaliseerd, zal het feedbackmechanisme in actie springen als rem. Dit heet dan negatieve feedback. Er bestaat ook positieve feedback, waarbij het proces juist wordt gestimuleerd, waardoor het effect groter en groter wordt. Dit komt minder vaak voor dan negatieve feedback. De belangrijkste spelers van het endocrine stelsel hebben we al een paar van besproken. In de hersenen zitten de hypothalamus, hier getekend als paars, en de hypofyse, roze. Als we die een beetje uitvergroten zien ze er ongeveer zo uit. De hypofyse bestaat uit een achterkwap en een voorkwap, die allebei net even anders werken. De achterkwap is een doorgeefluik voor hormonen uit de hypothalamus en geeft onder andere antidiuretisch hormoon, beter bekend als ADH, af in de nieren, zorgt voor minder urineuitscheiding en oxytocine, wat met name tijdens de bevalling een grote rol speelt in de samentrekking van de baarmoeder en daarna bij het geven van borstvoeding. De voorkwap maakt onder leiding van de hypothalamus zijn eigen hormonen, namelijk prolactine nodig bij borstvoeding, groeihormoon wat zorgt voor groei van alle weefsels maar met name botten en spieren, FSH en LH die de testicles of eierstokken zorgen voor de secretie van mannelijk of vrouwelijk hormoon, het thyroïd stimulerend hormoon beter bekend als TSH die de schildklier stimuleert om schildklierhormonen aan te maken en als laatste ACTH adrenocorticotroop hormoon die de bijnier aanzet tot de productie van bijnierhormonen zoals hydrocortison. Een uitgebreider overzicht van de functies van hormonen kun je vinden in de literatuur. Samengevat heb je vandaag geleerd over de basis van de endocrinologie, zoals wat hormonen zijn en wat hun taak is, wat feedbackmechanisme is en wat hun functie is en je kent de namen van de belangrijkste spelers in het endocrine stelsel.